Dit is onze aarde. Mooi, hè? Maar als we niets doen, dan ziet hij er over 100 jaar zo uit. Een wereld vol afval en zonder grondstoffen. Het begon allemaal met een heel goed idee. 150 jaar geleden. Toen gingen we energie maken door kolen te verbranden. Superhandig, want daarmee konden we van alles en nog wat. Treinen laten rijden, machines in fabrieken aandrijven en het grondwater wegpompen. Zo houden we onze voeten droog en maken we mijnbouw mogelijk. Daarmee halen we heel veel waardevolle grondstoffen naar boven. IJzer, goud, zilver. En zo maken we al ruim 150 jaar van alles en nog wat. Van fietsen tot radio's en van diepvriesmaaltijden tot smartphones. In zo'n wereld leven we nu. Waarin we maken wat we willen. En alles wat we niet meer nodig hebben, gooien we weg. Het is fijn leven... Maar wel eentje met een uiterste houdbaarheidsdatum. Voor ons en zeker voor onze kinderen. Want de grondstoffen die het allemaal mogelijk maken, raken op. Ja, dan kun je wel je schouders ophalen. Maar zonder die grondstoffen houdt het echt op. Gelukkig kan het ook helemaal anders. We kunnen al die spullen ook hergebruiken. Zo hergebruiken we 71% van het papier... 69% van al het glas en 31% van al ons textiel. Bij elkaar opgeteld geven we ongeveer de helft van ons afval een tweede leven. Een mooi begin, maar we kunnen nog zoveel meer. Want het is toch jammer dat 50% van ons afval letterlijk in rook opgaat? Bij sommige producten doen we het al heel goed. Wist je dat we in Nederland 9 van de 10 batterijen recyclen? En dat van iedere auto die naar de sloop gaat, minstens 85% wordt hergebruikt? Alle grondstoffen die we nodig hebben, bezitten we dus al. We moeten ze alleen hergebruiken en niet verbranden. De truc? Simpel. Sorteren en gescheiden inleveren. Ja, precies. Fles voor fles en batterij voor batterij. Top! Een wereld zonder afval. Dat kan dus gewoon. E <risos> aí